Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 14 december. Als een stevig geplante boom. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 1, vers 3. Hij zal zijn als een boom... Geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdoren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Stabiliteit is iets wat iedereen nodig heeft. Zowel Jeremia 17 vers 8 als Psalm 1 vers 3 instrueren ons om als stevig geplante bomen te staan. In 1 Petrus 5:8 vers 8 staat dat we evenwichtig en nuchter moeten zijn om Satan ervan te weerhouden ons te verslinden. Om hem te kunnen weerstaan moeten we geworteld, gevestigd, sterk, onwrikbaar en vastberaden in Christus zijn. Jezus is de beste grond om in geworteld te zijn. Je kunt hem vertrouwen stabiel te zijn. Jezus is altijd dezelfde. Altijd trouw, loyaal. Zijn woord is waarachtig. Hij is onveranderlijk. Hij verandert niet met de omstandigheden, dus als je in hem geworteld bent, doe jij dat ook niet. God wil ons de kracht geven om de rust te bewaren tijdens tegenspoed. Hij wil dat we stabiel zijn, zoals bomen die stevig geplant zijn. Maar wij kiezen waar we geplant worden. Wil je wortelen in de wereld? Je emoties, je omstandigheden, je verleden? Of kies je er vandaag voor om jezelf in Christus te planten? Ik spoor je aan om op Hem te vertrouwen. Zijn stabiliteit kan vandaag van jou zijn. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil stevig geworteld zijn in U. U verandert nooit, dus ik weet...